Hi, ik ben Cas van Kokkenmakelaars. Binnenkort komt er een appartement in de verkoop bij ons, maar ik ga het nu alvast een beetje laten zien. Het is een appartement van 110 vierkante meter op een van de mooiste plekken van Purmerend. Het heeft twee slaapkamers, een zee van ruimte, zeer luxe afgewerkt en heel erg licht. Onlangs zijn ook de badkamer en bijvoorbeeld zoals hier de woonkeuken vernieuwd. Maar, dat is nog niet het allermooiste. Het allermooiste ga ik nu laten zien. Ik loop nu het balkon op. Eigenlijk is het niet eens een balkon, maar meer een terras. Zo groot is het namelijk. En het heeft een uitzicht. Dat heb je eigenlijk nergens. Kijk zelf maar eventjes. Nou ja. Het is niet anders dan prachtig te noemen. Wilt u meer weten of vast een afspraak maken? Bel dan even met kantoor op 0299 428888. Dan zie ik u dan.